Blijf blijft toch de jaren tachtig. Dat is mijn jeugd en dat is toch de mooiste muziek, vind ik. Ik hou ook van een beetje stevige muziek. Hardstyle of hardcore, dat vind ik mooi. Alles behalve hard rock, zeg maar. En klassiek, dat was het wel zo'n een beetje. Wat ik zelf draai in de auto is altijd hardcore muziek. Maar het maakt mij niet zoveel uit wat erop staat. Hij moet gewoon lekker hard, flink die bas erop. Maar in de vrachtwagen luisteren wij van alles. Echt heel variërend. Zingen we gewoon mee, lekker gek doen. Ja, daar zijn wij goed in. Er wordt wel eens ooit gezongen, ja. Ja, we moeten samen een feestje maken, toch? We proberen We ook gewoon schik te hebben met muziek en uh, lekker mee te zingen en te doen. Dus we proberen een leukere dag van te maken. Ja, ik zing ongegeneerd mee gewoon. Ja hoor, geen probleem. Ik ben gek op Samantha Steenwijk, een Nederlandstalig. Dus ja, dat, daar kun je me voor wakker maken, zeg maar. Ja, maar dat geeft energie hè? en dat is leuk. Dat uh, geeft je ook door aan andere mensen als je er tegenkomt. Uh, ja, vind ik zelf ook fijn natuurlijk als ik iemand uh, met veel energie zie, dan wil ik blij van. Ik ben van vlees en bloed. Dat is hem. Mooi bon,